Hallo, mijn naam is Aranke Reewijk van BDB Coaching voor Alleengeboren Tweelingen. En uh, naast mij staat Jinti uh, en ik heb met haar een, uh, een gesprek over, uh, ja, over je zoon, William. Hè? Ja. En, uh, William, uh, ja, ik moet helaas zeggen, was ook een Alleengeboren Tweeling. Maar die heeft zelf een, uh, een eind aan zijn leven gemaakt. En ja, ik, ik wil eigenlijk van jou weten van hoe, uh, hoe zijn leven is geweest. En, en of je misschien uh, gedurende zijn leven ook. Achteraf misschien ook wel kunt zeggen van, oh dat waren aanwijzingen, dat, dat hij inderdaad zo'n ja. helft heeft gemist. En, uh, ja, inderdaad. Nou ja. ze we een stukje gaan lopen? Ja, is goed. Dus, uh, ja, want Willem is redelijk recent overleden. Hè? Ja, 10 februari is, ja, het, kort. is uh, het is nu april, dus dat is inderdaad uh, ja, vrij kort. ja, hoe, hoe ja Als je erop terugkijkt, hoe is dat geweest? Want nou goed, het is nog heel recent dan. Ja. Um, het lijkt me heel heftig. Als dat... Ja, is zeker enorm heftig. Ja. Maar ik heb ook wel gemerkt dat hij, uh, nou ja, misschien omdat hij alleen geboren in tweeling uh, was, toch altijd een beetje zoekende was, onrustig zijn hele leven. Ja, dat heeft hij zijn hele leven gehad? Ja. Ook, ook als klein kind misschien? Je ja, van begin af aan. Ja. Okay. En, en waar, waar zag je dat aan? Waar merkte je dat aan? Uh, nou, meestal dat hij, hij was ook heel ondeugend ja. Hij was vrolijk, maar hij ondernam altijd van alles. Maar toch uh, meestal van, ja, met zijn broertjes en zus, uh, samen uh, willen optrekken. En uh, dat, uh, ja, dat was ook natuurlijk heel leuk en dat heb je mm -hmm. altijd wel in een gezin. Maar hij had soms ook zo'n trieste blik in zijn ogen. Zoiets, uh, ja, uh, triest, als klein jongetje al. Ja, een beetje melancholisch. Ja, ja net of hij iets, uh, iets kwijt was, dat hij, dat hij verdrietig was. Had je ook de indruk dat hij op een bepaalde manier misschien ook altijd iets zocht? He, dus soms zie je dat bij kleine kinderen, dat ze dat zoeken in, in de vorm van... Speelgoed of vriendjes of, of dingetjes bij zich willen hebben. Of ja. misschien ook later nog in zijn leven? Ja, is... ik herinner me wel van, we moesten vaak om lachen. Uh, dat hij altijd mijn hemd mee moest. Die, die ik gedragen had. Toen hij klein was toch? Ja, ja niet toen hij al ja. groot was. Nee, toen hij, toen, ja, toen hij ja. kleiner was. Ja. En uh, op later leeftijd zeiden we wel eens, van als hij wegging, van nou, moet je mijn hemd nog mee? <laughs> en moest hij altijd met een hemd uh, ja. Ja. Moest dichtbij zijn. En als hij die niet had, wat, wat gebeurde er dan? Ja, nee maar dan raakte hij in paniek. Dan moest ik ja. onderweg nog stoppen, uh, bijvoorbeeld als we ergens heen gingen. En dan moest mijn hemd uit. <laughs> ja. ja. En waren er nog andere dingetjes uh... Uh, ja, wel dat hij gewoon in zijn jeugd uh, altijd, uh, uh, ja, heel veel vrienden, mm -hmm. altijd een soort, um, uh, ja, uh, verbondenheid zoeken, vriendjes, uh, kameraadschap. Mm -hmm. Hij was heel sociaal ook wel, ja. en, uh, maar dat hij echte vrienden, dat hij dat heel belangrijk uh, vond. En die had hij op, op, op, op later leeftijd ook zeker, heel ja. veel, ja. Dus vrienden waren voor hem heel belangrijk. Absoluut, ja. ja. En, en hoe zat het dan naar meisjes toe? Was dat minder? Of, of ja, het was minder, ja, het was minder, ja. Dus, ja. Uh... Als hij moest kiezen tussen een meisje en een jongen, maar dan een jongen echt vriendschappelijk dan. Ja, ja echt, echt vriendschappelijk, want hij viel, ja. wel, op, hij viel nee, wel op meisjes. Ja, nee, uh, maar hij, zocht daar niet die, die, nee. hij kon die verbondenheid met hun niet zo vinden. Nee. nee. Is, en je, en je, je, je weet dat hij van een tweeling is geweest, hè? Ja. Dat, uh, ja. Want dat hadden ze bij de, bij de bevalling ze dat zien? Of hoe is dat uh, precies gegaan? Ja, nou, maar drie maanden begon ik, ik was drie maanden zwanger, toen begon ik te vloeien. Ja. En toen dachten we dat het een miskraam was. Mm -hmm. En, maar ze kon niet, geen echo maken en uh, toen ging ze met zo'n zo hartapparatuur uh, ja. luisteren naar het hartje en toen hoorden we een hartje heel sterk kloppen. Ja. Ik was gewoon zo blij, ik dacht, nou, de baby is er nog. Ja. en uh, maar dan heb ik de hele zwangerschap moeten rusten. Mm -hmm. En toen, bij de geboorte toen kwamen ze erachter dat de uh, nou ja, resten van de andere placenta en de moederkoek was erg groot. Mm -hmm. Dat het uh, ja, toch een twee eigen tweeling was ja. geweest. En je hebt eigenlijk het idee dat het waarschijnlijk een jongetje is geweest. Ook, ja, die ja. ja. En hoe hebben de artsen daar toen verder op gereageerd? Hebben ze je daar toen oh God, nog over geïnformeerd? Ik, ik weet uit ervaring dat dat zeker vroeger, twintig jaar geleden, niet echt het geval was. Hebben ze dat nog iets? Nee, nee wel, wel van dat toen een arts, toen, toen het net was, toen het net in het ziekenhuis lag, dat een arts zei van, nou, toen moest ik rusten, mm -hmm. toen zei een arts van, nou ja, Um, een tweeling of een tweeling, uh, vaak gaan ze er toch wel achteraan. Dat is de weg van de natuur. Ja, dus als eentje overlijdt ja. dan die ander ook. ook ja, niet. dan gaan ze er vaak wel achteraan. Ja. En, uh, uh, maar dat wou ik natuurlijk niet. Ik hoorde <lacht> dat had je en ik hield ja. gelijk van hem. <lacht> ja. Dus ik wou, ik wou hem ook gewoon niet kwijt. Dus ik heb de hele zangerschap gerust. En toen hij mocht geboren worden, toen werd hij niet geboren. Ze dus wilden wilde uh, er niet uit? Nee, nee. En ook zelfs met de bevalling was het heel moeizaam. Hij wou de bocht niet op. Maar het leek net alsof hij gewoon niet wou komen. Nee. En toen dacht ik van, nou, ik dacht echt met zeven acht maanden, nou, je mag komen nu. Ik ja. zat erop te wachten, maar toen kwam hij niet. Nee. Maar goed, uiteindelijk toch wel geboren. Ja. En jezelf, en je hebt echt altijd het idee gehad bij hem dat hij er niet helemaal was. Je, nou, ja, sowieso klopt. sowieso die droevige blik en niet echt op aarde. Ja. Uh, zag je dat ook in een bepaald gedrag van hem? Ik, ik weet dat dat... Veel alleen geboren tweelingen een beetje roekeloos kunnen zijn. Dan. Ja, absoluut. Ja, heel roekeloos. En, en hoe uitte zich dat bij hem? Uh, ja, roekeloos gedrag ook. ja En, uh, doen, ja, en doen en laten. Uh, ja, weet dus je kan het namelijk zien in sport of in spel of, of uh, ja, hard rijden, uh, bepaalde extreme sporten doen. Uh, ja. Hoe was dat bij hem? Ja, hij was wel heel sportief. Hij was, ik herinner me dat hij als klein jongetje op de voetbal zat. Dan was hij zo fanatiek stond hij daar en, dan werd ik gewoon echt helemaal kwaad of zo zo fanatiek ja. was hij hij wilde en, binnen ook ja, ja ja ook binnen ja hij was echt gedreven in alles mm -hmm. en ook uh, roekeloos zeg maar niet uitkijken ook hard rijden en uh, later en dan is natuurlijk op een gegeven moment is hij naar het vreemde legioen gegaan mm -hmm. en dat is er ook allemaal behoorlijk roekeloos vind ik dan ja, ja. want hij is uitgezonden ook naar oorlogsgebieden ja of in ieder geval ja, ja hij heeft er vijf jaar gezeten hij is naar Afrika geweest naar Mali hij was in Frankrijk bij de aanslagen. Hmm. Dus uh, ja, het is, uh, het is heftig. En ook niet dat hij ja. dan... Uh, hij kreeg ook wel een straf. Dus dat was ook roekeloos gedrag, want dan deed hij iets wat niet mocht. Okay. En er werd hmm. natuurlijk flink afgestraft. Ja, ja dat kan niet in het leger, nee. Ja, nee, maar hij kon daar ook wel tegen. Hij, wow, dat hij straf wel. kreeg? Ja, zo van... Nou ja, dat was ja. dan ook wel eerlijk. Verdiend ja. of zo. Ja, ja. zo van, uh... Maar zou je kunnen zeggen dat hij op een bepaalde manier de, ja, de, de, de grens opzocht van het leven? Dat hij speelde er af en toe mee, of... Ja, dat zo... weet, ik, weet ik eigenlijk niet zo. Maar wel dat maar waarom hij... ging hij het leger in eigenlijk? Uh, omdat hij altijd tegen onrecht heeft gestreden. Alles ja. wat onrecht uh, was, ja. um, uh, ook in, in het uh, familiegebeuren en, en in de omgeving, mm -hmm. vrienden. Hij heeft altijd heel erg gevochten tegen onrecht. Ja. Dat kon hij niet... Uh, nee, dat was een onrechtstrijder was het. Ja. Ja. Nee, ik, ik zie het vaker wel bij alleen geboren tweelingen. En zeker mannen die dan hun tweelingbroer uh, verliezen, is dat ze... Uh, voor beroepen kiezen waarbij ze het moeten opnemen voor de zwakkeren. Ja, ja dus, uh, dus wat dat betreft is soldaat, is geen ja, gekke keuze. Nee, de, in zijn absoluut geval. niet. En het was ook steeds zijn roeping geweest. Als klein jongetje ja. wou hij dat al. Dus ja, hij was ook niet tegen te houden of zo nee. niet, nee. Ja, dat is, uh, en en uh, nou goed, hij is recent dan overleden. Heb je de weken ervoor of, of misschien de maanden ervoor of, of zelfs nog de jaren ervoor merkt dat er iets aan hem veranderde, dat hij misschien steeds zwaarmoediger werd, of... of... Ja, op plaats wel, want hij was altijd uh, uh, heel vrolijk, had ontzettend een humor, ja. en uh, opgewekt en positief, en dan probeerde hij wel te blijven, ja. maar hij had de laatste maanden, uh, eigenlijk toen hij terugkwam, al uh, buien, dat ik dacht van nou, nee, dat past niet zo bij je, dat, nee. dat dat beetje zwaarmoedige, en dan vond hij niks meer aan, en vond het leven niet meer leuk, en, ja. mm. Heeft hij ja. toen hulp kunnen, kunnen zoeken of kunnen vinden ook? Um, ja, hij wou het op een gegeven moment wel, maar hij was ook heel stoer. Hè? Hij kon het allemaal mm -hmm. wel. En, ja. en hij zei ook altijd van, we hebben best veel meegemaakt. Uh, we zijn zo sterk, we kunnen alles aan. Ja. En, um, dus hij was ook gewoon, heel, het was echt een stoere jongen. Ook heel ja. lief, maar ook heel stoer. En uh, op een gegeven moment is hij wel, uh, hij probeerde hulp te zoeken. Mm -hmm. Maar dan moest hij zijn verhalen vertellen. En ja. hij wist ook niet precies zelf wat er aan de hand was. Nee. En ja, over die dingen uh, uit het vreemde legio kon hij moeilijk praten, over de erge mm. dingen. Dat lijkt Mr. me ook Van heel, heftig. heel cool. Ja, is ja. ook heftig. Ja, en vooral nadat zijn buddy, uh, toe, hij heeft vijf jaar daar gezeten. Mm -hmm. En toen uh, is hij naar huis gekomen. En zijn buddy, is ook echt die verbondenheid hè? Ja. met de buddy, die ging toen naar het Syrische leger en die is omgekomen daar. Mm. En toen knapte het iets hem. Ja, dus misschien ja. eigenlijk weer een herhaling. Van zijn, zijn, zijn eerste trauma ja. in de baarmoeder dan waarschijnlijk. Ja, dat heeft. denk ik wel, want da, da, ja. daar had hij wel die verbondenheid ja. mee. En uh, ja, die, die was er dan ineens niet meer. En okay. toen, ja, ja. toen knapte er iets in En wanneer is, is dat geweest? Is dat eind vorig jaar al geweest? Uh, even kijken, een nou, half langer. jaar, dik half jaar geleden okay. denk ik ongeveer. ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus vanaf dat moment is het misschien, maar dat, dat weet je niet zeker, is er in hem... Toen, ja, toen is er wel wat geknapt, ja, ja. ja, absoluut. Dus, uh, ja. Ja. En heeft hij dat nog kunnen delen met jou op een bepaalde manier of, of met anderen? Je uh, weet? Nou, met vrienden uh, wel iets, geloof ik. En hij is dan ook een weekend met die uh, andere mannen van, de, van het legioen, zijn ze samen geweest. Ja. En toen kwam hij terug, denk ik, nou, je hebt erover gepraat, nu ben je gewoon iets weer ja, wat opgeluchter. Ja. En, uh, maar goed, hij, hij kon daar niet met iedereen over praten, ook niet met mij. Hij ja. zei altijd van, mam, je moet er niet over praten. Want dan knap ik. Okay, ja. dus dat wist hij. Ja, dus ik, ik ja. wist ook van ja, ik moet niet uh, uh, daarover praten. Nee. nee. Maar is dat dan niet heel erg moeilijk als moeder zijnde? Ja, absoluut. Want ik Zeker. kan me voorstellen dat je het voelt, dat je het ziet, van er ja. is iets, maar je komt er niet bij. Dan nee. voel je je toch heel machteloos? Is machteloos, maar uh, ja, je kunt ook uh, altijd overal niet bijkomen. Je mag ook altijd nee. overal niet bijkomen. Ja. En nee. vooral als ze dat niet toestaan, mm -hmm. dan denk ik van dan moet je ook niet verder... Uh, nou, je moet niet gaan willen prikken, je moet Nee, niet gaan prikken, dan, dan nee, daarom, ze het... nog verder. Uh... Ja, dan schiet het nee. echt niet meer op, dat, dan, uh, dan lukt het nog niet. Nee. Maar dan nog, is het wel je eigen gevoel, ja. je dan zegt van God, het is heel lastig. Ja, dus, ik vond het heel uh, erg moeilijk, uh, ja. absoluut. En um, ja, uiteindelijk heeft hij dan het besluit genomen om, uh, om zijn leven te beëindigen. Ja. Um, is, is er nog iets te voorafgaan dat je zegt van Goh, we hebben eigenlijk aanwijzingen gehad, of, of ja. ja, hij zei wel uh, drie keer tegen mij van, uh, dat hij voor mij wou sterven, want hij zou het verschrikkelijk vinden uh, als ik eerst ging. Okay. En toen heb ik hem ook duidelijk verteld van dat nou, is de weg van de natuur. Ja, precies. En, en uiteindelijk, ja. een ouder hoort eerst te sterven, dat ja, hoort zo. Ja, daarom. Het... En, en, en, en uh, dat, dat is ook heel erg moeilijk hoor. Ik heb zelf ook geen ouders meer, dat is absoluut moeilijk. Maar het, okay. het, het, het is toch, zo hoort het wel te gaan. Ja. En, uh, maar dat kon hij niet aan op de een of andere manier, de, de nee. gedachte dat jij nee. eerder dood zou gaan dan hij? Nee, hij zei dan spreken bij je in graf en dat kan ik echt niet aan, en, en, uh, maar toen zei ik van ja, ik zei, dan moet ik jou naar graf brengen, ik zei dan ga ik helemaal kapot. Ja. Hm, zegt hij van als jij gaat sterven, dan wacht ik op je. Hm. Ik denk nou daar hou ik hem aan ook, hm. <laughs> ja, ja toch, ja. heeft hij mij beloofd. Maar goed, is dan is het andersom gegaan toch? Ja inderdaad. Dat, uh, ja. Heb je het idee dat dit een, uh, een, een impuls van hem is geweest? Nee, of, uh, nee absoluut niet. Hier? Daar heeft hij echt naartoe gewerkt? Ja. Uh, hij heeft nog? dingen gezegd en dingen gedaan. En uh, hij is een paar weken uh, voor die kwam te overlijden is hij ook bij ons weggegaan. Mm -hmm. uh, hij woonde nog thuis ja. ja, met het idee van, uh, dat wij hem niet zouden vinden. Oh. En uh, denk ik, want ik ja. was wel veertien dagen later. oh Dat is inderdaad wel heel ja. toevallig dan. En, uh, ja. Dan denk ik van, uh, allemaal van die dingen. Hmm. Dan denk ik van, nee, het was geen, uh, geen, geen, geen wanhoopsdaad. Nee, je het was hebt heel goed over uh, nagedacht. Ja, absoluut. Dat is, uh, ja, ja je. En, en uh, ja, dan hoor je dat. Ja, nou, je leven, je wereld stort in. Ja. Ja, en nu nog wel een beetje, hoor. Ik dat wou ik net denk zeggen, van, uh, dat is natuurlijk nog zo ja, vers. Ja, je hebt dat ook is, het idee uh, dat je met één been boven bent en één die, ja. die, die moet breder blijven bij de andere kinderen. Ja. Want die zijn natuurlijk ook. Ja. Is het eigenlijk al binnengekomen? Uh, jawel, ik denk stukje bij stukje, ja. denk ik wel. Het kan ook niet in één keer. Nee, dat nee, nee, dat is nee. te heftig, want dat dacht ja. ik ook. Ik dacht, als je, kon, als, als je te horen krijgt dat je kind er niet meer is, ja. ga, start je weer ding en je kan echt niet meer verder. En, maar je moet zoveel dingen regelen. Ja. En de natuur zorgt er wel voor dat het stukje bij stukje ja. komt ook. Ja, dat, ja, dat ja. is wel fijn. Ja, Anders kun je het niet aan. Nee, dat kun je het niet aan, absoluut want Het is immens natuurlijk om... Uh, ik, ik, ik weet, uit ervaring, ja, uit ervaring. ook, bij, bij tweelingen is het zo, alleen gewoon tweelingen. Dat als ze van twee eieren tweelingen zijn, dat kun je vergelijken met het verlies van je kind. Okay. Als moeder zijnde. Om, ja. uh, omdat je band met je kind is, is een bepaalde band. Nou, dat zou dan een soortgelijke band zijn als die je hebt uh, ja. met, een, uh, met je tweeling. Ja, zo, zo, zo voelt het ook inderdaad. Ja. Die, die verbondenheid. En dat is zo groot... Dat kun je inderdaad gewoon bijna niet bevatten. Dat, nee. is, dat moet inderdaad stukje bij beetje. Ja, dat op... moest er echt stukje voor stukje. En dat ja. merk ik ook. Gelukkig maar. Want anders dan kon je niet normaal... Nou ja, voor de helft nog meedoen met, ja. het, met, de, met het normale leven. Nee. En, um, nou ja, William is er nu niet meer. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je vragen in jezelf krijgt ook weet je wat als we. En wat nou wat. Nou ja... Um, zijn er momenten geweest, nu terugkijkend, waarvan je zegt van goh, als we toen bijvoorbeeld hulp hadden gezocht? Of, nou ja, of ja wat inderdaad. Dan ook. Ja, He, dus bijvoorbeeld ook voor andere mensen. Ik bedoel, er lopen heel veel alleengeboren tweelingen rond. En natuurlijk ook heel veel ouders van ja. alleengeboren tweelingen. die soms ook met hun handen in het haar zitten. Ja, ja misschien heb je wel een. een, een, een ja, nog een, een tip of zo. Ja, voor nou, ik, zicht, ik zou dan... eigenlijk na het overlijden van William Pasta ga je zoeken, hè. Mm -hmm. Van, van hoe, zo, hoe voelt het als je van een tweeling bent. En ja. dan kwam ik, nou ja, ik jullie op Facebook tegen. Ja. En toen dacht ik van, ja, dat wisten wij niet. Nee. Ik denk, ja, dat, dat, dus als je dat... die informatie had geweten, had dat uitgemaakt? Ja, ja nou, ik denk wel dat ik, uh, het was natuurlijk ook, hij was stoer. Ja. Maar ik denk dat ik wel een poging had gedaan om, om hem uh, in zulke soort zaken mee te krijgen. Ja. Omdat ik wel wist van... Uh, ja, hij vroeg er ook steeds naar. En dat zei die man van de tweeling, hè? En, uh, ja, ja. Ja, een uh, ja, tweeling, tweeling is heel het... erg verbonden. En dat, zei, dat bleef ook wel bij hem. Ja. En uh, daar had hij het ook wel over. Hm. En de laatste uh, uh, maand draaide hij altijd die, me, dat liedje van Alan Walker. Uh, Alan Walker, ja. ja. Van ja Ik uh, ja. oh, ja. ja. denk, nou, dat was ook zoiets. Dus ze ging me daar even diepen. Ik de, denk, ja, dat wisten wij niet. Je, je nee. kunt er gewoon dus uh, wel hulp voor krijgen... ...om dat een ja. beetje beter aan te kunnen. Dus het, het had misschien voor hem ook wat, uh, ja, wat hulp kunnen, ja. kunnen geven, wat steun. Dat hij niet het idee had van goh, ik ben gek of, of ik ben vreemd. Ja, inderdaad. Maar weten dan gewoon van oh maar alles wat ik voel en, en de onrust en het gemis, dat komt ergens vandaan. En daar kan ik dus wat aan doen. Ja, inderdaad. En dan ja. is het nog de keuze of je dat doet of niet. Ja. Maar dan had hij dat geweten. Ja, daarom dan had hij dat geweten. Maar goed, wij wisten ja. het niet. Nee. En net, net wat ik zeg, ik kom er na zijn overlijden eigenlijk pas achter ja. dat ik me daarin ging verdiepen uh, dat dat er was. Ja. Dat, dat, dat dat zo voelde. Ja. En want alles wat ik nu lees, herken ik ook in hem. Ja, ja dat, was, dat was William. Ja, alle kenmerken die, ja. je, die je leest. Ja. Absoluut. Ja. Dus het zou fijn geweest zijn als je dit gewoon, nou ja, bij wijze van spreken al vanaf zijn geboorte had geweten. Ja, van, inderdaad. Van mevrouw luister. Zij is van een tweeling ja. geweest. En nou ja, deze kenmerken, deze ja, uh. ja, kenmerken inderdaad, die uh, kan hij gaan vertonen in zijn leven. Ja. Dus een weet dat daar dus een link zit. Ja, de rommel, dat weet je niet. Nee. nee. nee. Tja, het is uh, een heftig verhaal. Uh. Ja, inderdaad. Is, we missen hem enorm als ja, gezin. Dat ja, is, uh, dat is echt. Uh, nog steeds onvoorstelbaar. En, ja. en, en dat, dat landt ook stukje bij beetje hoor. Dat oh. je denkt van: oh ja, nee, we zien hem gewoon hier nu nooit weer terug. Nee. En, en, en um, uh, ja, eerst ben je nog zo druk en je bent eerst al met foto's bezig. Ja. Maar er komen geen nieuwe foto's meer bij. Nee. En, en uh, ja. Het zijn enkel dag alleen maar de herinneringen die je hebt. Ja, inderdaad. Ja. ja. Maar ik denk dat de, de glans is dan inderdaad wel van je leven af. Dat je denkt ja. van ja. Weet je, wordt het nog ooit wel weer gewoon. Uh, ja, leuk? Ja. ja, misschien wel. Want William zou. Ik, ik probeer er ook wat tegen te vechten. Want William zou het heel erg vinden dat wij gewoon. Uh, nu niet meer gewoon lekker. Nee. Uh, een beetje happy kunnen zijn. Ja. dan zou hij heel erg hebben ja. gevonden. Want ik weet zeker, dat hij wou ons dit niet aandoen. Nee. Zo, zo was hij, kon, hij niet. Nee, maar hij kon niet meer. Hij kon echt niet nee. meer. Allemaal, en het is uh... natuurlijk best heftig hè. als je als tweeling zijnde je, je tweelingenhelft verliest. Al heel vroeg, voor je geboorte. Ja. En dan ook nog voor een beroep kiezen. Waarbij je gewoon mensen voor je neus doodgeschoten kunt ja. worden. Uh, je maten die, die het leven la die laten. Ja. ja, dat is natuurlijk wel. Uh... Ja, dat, dat, dat, dat was, was gewoon denk ik alles een hele leven bij elkaar. Ja. En, uh, uh, maar goed. Uh... Dan denk ik, ja, je kunt het niet terugdraaien. En ik vraag nee. me af of hij het anders had kunnen doen allemaal. Uh, het is gegaan. Waarschijnlijk is niet. gegaan, precies. Ja. Dat is zo. Maar goed, dan nog, als hij het had geweten. En dan had hij het als geweten op zijn 18e of, of, ja. of pas vorig jaar september. Ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan was dan, dan, het misschien anders geweest. Maar goed, dat weten we niet. Maar dat geldt wel natuurlijk voor mensen die nu dit, dit ja, jouw verhaal horen. En uh, ik zou ook een link plaatsen onder, uh, onder dit filmpje waar... Uh, naar de kenmerken toe, ja. dat mensen ook kunnen kijken van goh, uh, slaat dit op mij, Ja. slaat dit op mijn kind en ja, ja want hij, hij voelde wel steeds dat hij anders was, ja. dat, uh, dat wel, ja. ja, anders dan andere mensen, ja. Ja. ja, maar ja, wel heel leuk anders, <laughs> ik vond hem heel leuk, <laughs> ja, <laughs> ja. ja. mooi mens, gewoon lekker uh, spontaan en vrolijk en, uh, en, en uh, uh, uh, nou ja, nooit, uh, andere mensen tekort doen, altijd de andere ja. mensen helpen en voor hen gaan. En... Maar toch zelf diep ja. van binnen niet gelukkig zijn. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Dat is mooi. Um, ik weet niet of je nog iets hebt, iets dat je zegt van, goh, dit zou ik nog willen delen of, of ja, dit wil ik nog kwijt. Ja, nou, ik weet het zo, uh, zo niet eigenlijk. Ja, ja. Maar ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is dat, dat, dat ja, dat... Uh, uh, ze weten dat er gewoon wel hulp voor is ja. en, en dat ze dan alles een beetje kunnen plaatsen, want het is gewoon heel ja, moeilijk. Precies. Ik heb William gewoon zien worstelen met alles ja. en uh, ja, dat is moeilijk, dat is ja. heftig. Ja, en kijk, als je het dan weet dan heb je gewoon een keus en dan kun je er alsnog voor kiezen van nou, ik kan het leven niet aan. Ja. Maar dan heb je die keus gehad ja daarom. En, en niet dat je in onwetendheid zit van, wat is er in hemelsnaam met mij aan de hand? En, ja, en waarom voel ik me zo onrustig en, Precies. en waarom ben ik, je was ook heel dromerig, hij was ja. altijd met zijn gedachten ver weg. Hmm. En ja, daarachter gebeuren er ook rare dingen natuurlijk, ja. aanrijdingen en uh, weet ik het wat, ja, hij stond gewoon één been in de hemel en één ja. uh, been op aarde, zeg maar. Ja, en uh, uh, ja, hij die dingen vergaald en uh, ja, ik denk dit is allemaal ja. uh, heftig. Oké, okay. nou... Ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor dit openhartige gesprek. Ja, en, uh, graag gedaan. Ja, ik hoop dat, dat ja, mensen hier wat aan, aan gaan hebben. En ja, ook als je meer informatie wilt, dan uh, kun je nog naar de website. Uh, onderaan uh, zal ik de link ook zetten, www.allengeborentweeling.nl. Maar ook op de website van de stichting, stichtingatn.nl, uh, is ook heel veel informatie te vinden over dit onderwerp. Dus uh, dank je wel voor het kijken en jij dank je wel voor je vraag. Ja, geen dank, dus, graag het, gedaan.